Je hebt een bepaald tijds, uh, tijdsspanne waarin je toch van A naar B moet komen en dan is het maar afwachten. Hoe is het weer? Heb je wind tegen of is het slecht weer of wat dan ook. Ik denk dat we daarmee heel veel geluk hebben gehad voor deze tijd van het jaar. We zijn nu ook nog prachtig aan het zeilen. De motor is uit, iedereen geniet, de zon schijnt. Wil je nog meer. Dus ik ben helemaal tevreden. We zijn vertrokken vanuit de veerhaven in Rotterdam. Om een uur of negen zijn we daar weggevaren. En dan gewoon de nieuwe waterweg uit. En uh, we zitten nu op de Theems. Dus je stuurt eigenlijk vanuit Rotterdam een zuidwestelijke koers richting de Theemsmonding. Het gezelschap. Het leukste voor ons als bemanning is als je mensen aan boord hebt die meewerken, die dingen vragen, die ja, gewoon geïnteresseerd zijn, gemotiveerd en genieten. <middels>